In deze video gaan we Google File Drive Stream installeren en dat doen we door het programma te googlen en vervolgens op de link te klikken en het programma te downloaden. In de beschrijving van deze video vind je zelf de link waar je het programma kan downloaden. Dat scheelt verzoeken. Zodra het download is vertoond, voer je de installatie uit. Je wordt dan gevraagd om het programma te installeren. Je kan deze instellingen aanlaten en daarna op de knop installeren klikken. Het installeren duurt er hooguit een minuut. Daarna wordt je gevraagd om in te loggen in Google. Vul hier je Google-inloggegevens in. Nu je bent ingelogd is je account gekoppeld. Google Drive File Stream werkt nu op je computer. Je zult zien dat, nu de map opent, al je bestanden zichtbaar zijn in Windows Verkenner. Je gedeelde drives, zoals je hier ziet. En ook je projectbestanden, zoals je hier ziet. En als je op de linkermuisknop klikt, kun je ervoor kiezen om bepaalde bestanden offline op te slaan. Stel dat je hebt even geen internet hebt, dan weet je zeker dat die bestanden dus op jouw computer blijven bewaard. Nou, en dat is in de notendop hoe Google Drive File Stream op je computer kan worden geïnstalleerd.